Hallo, kun je vertellen wie je bent en waarom je bij deze bijeenkomst was? Ik ben Marike de Graaf en ik werk als specialist voedselzekerheid. En ik kwam bij deze bijeenkomst omdat ik er al een beetje over had gehoord. En ik wilde wel iets meer achtergrondinformatie horen. En uh, heb je vandaag iets nieuws gehoord? Uh, jazeker, dat was uh, heel informatief. Uh, gewoon heel uh, kort uh, de verschillende mogelijkheden om uh, met zo'n uh, telefoontje uh, uh, data te verzamelen. En uh, nou, dat kwam me heel duidelijk over, dat je drie verschillende mogelijkheden mee hebt, uh, lijkt me heel erg handig. Oké, okay, en waar werd je heel erg enthousiast van? Uh, het meest uh, sprak me aan de, de, de flow, dus waarbij je inderdaad... Uh, maar uh, baseline data, uh, en dan met name voedselzekerheid, was een uh, aardig voorbeeld dat me natuurlijk gelijk aansprak. Uh, waarbij je die data gelijk uh, in een telefoontje klopt en hem um, dan als het ware uh, gelijk centraal hebt. Uh, ik kan me voorstellen dat je daardoor uh, ja, dat het allemaal veel sneller gaat. Uh, en je ook uh, goed uh, registreert uh, welke huishoudens je hebt uh, geïnterviewd, zodat het later makkelijker is om naar diezelfde huishoudens terug te gaan. En omdat het allemaal wat, wat makkelijker wordt om het te verwerken, denk ik dat, je, dat mensen eerder de data gaan analyseren en eerder genaagd zullen zijn om ja, wat kortere termijn zo'n onderzoekje opnieuw te doen. En dus wat meer vinger aan de pols te houden van wat gebeurt er nu precies met dat thema, in dit geval voedselzekerheid. Oké, okay, dankjewel. En wat uh, heb je het idee dat je hier nu wel verder nog wat mee gaat doen? Uh, nou, werd ook wel eventjes in de presentatie gezegd, maar uh, we gebruiken bijvoorbeeld het de, de baseline onderzoek: uh, wat gebeurt er met de voedselzekerheidssituatie op huishoudniveau? Daar hebben we een mooie korte vragenlijst van negen van vragen. Uh, nou, die willen we ook heel vaak uh, gaan toepassen buiten andere projecten, buiten MFS. Dus ik denk dat we dit heel goed kunnen, in, kunnen gaan inschrijven in, in nieuwe calls for proposals. En dat we dan een streepje voor hebben bij anderen. Omdat we dat ja, dan al in de praktijk hebben uitgeprobeerd. En dat het een, ja, een, een, een, een voorbeeld is voor de toekomst. Dankjewel Marijke. Graag gedaan.